Yo, hey, uh, ik heb die toetspin. En wat heb je? Ja, twee. Hoi man, die voel ik. Rustig. Yo, uh, wat had jij dan? Ja, ik had de hele middag geleerd. Hè. Ik had een negen moeten hebben. Dat is een 7,5 man. Die gaat mijn hele lijst naar beneden. Stress me ben veel te vinden, vooral om school. Wat als wij morgenmiddag gaan skaten toch nog leren voor de toetsweek. Ja, ik moet sowieso ook morgenmiddag nog werken. Als jij klaar bent met school, zie ik je dan morgen bij. Ja, school. Hij ja, is goed. Yo, uh, Roze en Iva, toch? Ja. Oké. Weten jullie waar Brian is? Hij is nu Berk. Berk, ja maar dan zou hij al lang terug moeten zijn. Check. Oh. Is hij nieuw? Hij is Leidman. Hij is geen week. Een week? Ja, zeven dagen. Goed. Oh. Yo. Skate skate al lang, of. Uh... Na een weekje of zo? Een weekje, doe maar. Doe maar. Ja? Ik eh? Nee, ja, ik, ik skate nog een maand of zo. Dus. Ik heb het ondertussen wel een beetje onder de knie hoor, ja. Ja. Waarom te games skate? Game? Bij een game of skate gooit eerst de ene speler een trick. Landt hij de trick niet, probeert de ander een trick te zetten. Als de trick is gezet, moet de ander die trick nadoen. Lukt het niet om de trick na te doen, dan krijgt die speler een letter, startend met S. Dit gaat zo door totdat een van de spelers vijf letters heeft: S, K, A, T en E. Spellend skate. Die speler verliest dan. De volgorde wordt vaak bepaald door steen, papier, schaar. Yo, ja, skate! Ja, prima. Ja, ja, ja, waarom niet? Ja. Ja, let's go! Ja, dit gaat niet lang duren. Nee, stij gaat sowieso winnen. zo hard uitgemaakt, hè? Je bent echt in je kontje geboord, ja. Ja. Let ik door een klein kind, man. Ja. Het sloeg echt helemaal nergens op. gast. Dat was echt nergens voor nodig. Goed. Je bent er wel echt keihard uitgesketen. Ja, dik. Kan. Kan, kan Meer skaten. Ja, meer skaten. Ik heb toch geen tijd om meer te gaan skaten? Ja, minder werken of zo? Ik heb geen eens een baan, dus ik kan ook niet minder gaan werken. Dat is goed. De wereld gaat niet. Jawel, de wereld gaat wel. Het duurt wel lang hoor. Hij kan veel beter. Ja, dat is gewoon mijn mening. Jouw mening kan je ook gewoon voor je houden. Ja, ik denk voor dat andere mensen wel meningen van andere mensen moeten horen. Dat heet constructieve feedback. Maar dat is haar probleem, dat ze er helemaal niks mee kan doen. Dat is geen feedback. Constructieve feedback. Je moet echt meer mening ja. Dat is niet mijn mening. Want is... als wij morgen gaan, dat gaan dat skaten. Dat is mij, dat is mij. Ik heb ongelijk. Prima. Johan, wat voor school doe je? Ja. Eh, uh, nee. Eh, oké. Eh, ik moet gaan. Uh, doei. doei. Tot de volgende keer denk ik. Ja. Doei. landen dan Gewoon moeten gaan leren voor die toetsweek. Ja, yep, heb je niet gedaan. Echt de grootste idioot die ik ben. Maar het ding is, skaten doe je wel omdat het leuk is. En als je het niet leuk vindt, waar doe je het dan voor? Je doet het niet om mensen te imponeren ofzo. Check dit. Zo, zag je wat mee? Moet je ook eens doen, hoor. Ja? Ja. Gewoon een beetje relaxed blijven. Voor oh, chill, dan lukt het wel. Ja, echt niet heel moeilijk. Ja, nice. Gehoord. Ja? Denk ik, ja? Of Brian? Nee. Hij ligt in het ziekenhuis, man. Yeah. Oh, shit.